Leuk dat je kijkt naar onze speciale react to all All-Star-serie. In deze serie reageren oude spuiten en slikkenprestatoren op hun items van vroeger. In deze aflevering kijkt Filemon Westlink het item terug waarin hij voor het eerst ecstasy gebruikt. Ja, ecstasy. Lang geleden, maar uh, ik, ja, ik weet nog alles. Ik hoef deze hele reportage eigenlijk helemaal niet te zien. Ik weet het gewoon nog helemaal precies. Elke minuut van die avond kan ik me nog herinneren. Nou, vanavond test ik Ecstasy en dat is het grootste exportproduct van Nederland. Nou, het staat bekend als partydrug, dus ga ik vanavond een feestje vieren. Ik was er best wel zenuwachtig voor, want uh, ik had toen al uh, cocaïne getest en nog wat andere dingen. Maar dit was voor het eerst dat ik echt zo'n pil moest testen. Ja, zo'n pil slik je in en dan zit die in je lichaam. Ja, je bent er als het ware uh, aan vastgeketend en dan moet je maar ver, ja, kijken wat er gebeurt. Mensen gebruiken het graag samen met elkaar. En je hebt ook gezien in die grote housefeesten dat het dan echt wel duizenden mensen konden zijn die dat lekker vonden om samen met elkaar te gebruiken. Dat was die Peter Cohen, die zat dan tussendoor in die items. En dat was echt heel grappig, want die man was denk ik al echt over de zeventig. Maar die was heel open over drugs. Ik kwam uit de Achterhoek en daar ja, keek iedereen daar toch een beetje argwanend naar. Maar hij zei van, nee, ik gebruik het ook wel eens en dan zit ik gewoon in een bootje door de gracht van Amsterdam en dat is het mooi weer. En dan heb ik een heel klein beetje amfetamine en een heel klein beetje ecstasy en dat voel ik me heerlijk. En hij had dus op de universiteit hier in Amsterdam, had hij al die drugs getest met zijn onderzoeksgroepje om, ja, om te kijken hoe het werkte. Nou, hier is hij dan, de ecstasy-pil. Hij is helemaal getest. Alle drugs die we namen, die testen we. Dus we wisten wel dat het goed spul was en die... Dingen waren ook niet zo sterk als, uh, als nu. Maar Voordat ik hem in ga nemen, ga ik eerst nog even wat dingen in mijn lichaam laten testen. En daarvoor is hier een ambulance. Ik hoor dat je hartslag, dat dat, dat, dat ja. belangrijk is. Ja? ja, dat is perfect. Hartstikke goed. Temperatuur. 36,7 graden. 97 procent. Nou, dat is op zich hartstikke goed. De bloeddruk is 135 over 85. Dus wat ons betreft, uh, gebruik verstandig. Ja. Geniet van de avond. En uh, nou, misschien had je we nog in de loop van de avond of nacht een keer terugzien. Ja, ja ik kan nog wel een keer alles een keer meten, want ik ben benieuwd uh, hoe ver dat dan oploopt. Oké, okay, tot uh, vanavond nog. Graag plezier. Ja, dankjewel. Doeg. Ja, we hadden altijd een ambulance erbij. Er was zoveel ophef over dat programma. En we moesten gewoon iedereen laten zien dat we het echt heel erg veilig deden. Dat als er iets mis zou gaan, dan waren we ook echt de Sjaak. Dus uh, ja, we hadden altijd mensen erbij die er heel veel verstand van hadden. Ik ga hem nu innemen en het zal ongeveer 20 à 30 minuten duren voordat hij begint te werken. En na anderhalf uur is hij helemaal aan zijn top. Nou, daar gaat hij. Kan het? Nou, let's go party. Kan dat? Kan, kan het zijn dat ik al iets voel? Nou, ik voel het al wel volgens mij. En, ja, het is net tien minuutjes geleden. Maar ik voel me wel een beetje warm worden, een beetje blij, een beetje, nou, beetje bewegelijk. Nou, ik heb wel zin in. Als ik de muziek al hoor, dan krijg ik helemaal zin. Ik weet nog zo goed dat uh, die pil in een keer insloeg en dat ik denk, oh, pff, heftig, wat moet ik met het gevoel? Nu kan ik er ook niet meer onderuit. Nu gaat het gewoon vier uur duren. En... Dit is het gevoel dat ik de komende vier heb. Ik vond het in het begin ook te heftig, het gevoel. Ik denk, oh, laat even wat rustiger gaan. Ik wil alleen maar dansen. Het is alleen maar mooie mensen. De muziek is alleen maar mooi. Ik wil alleen maar gewoon lekker feestvieren. feest vieren. Dat is het eigenlijk. Ik weet nog wel op een gegeven moment dat ik vrouwen zag. En dat ik gewoon instant ontzettend verliefd op die vrouwen werd. Ik had nog nooit zulke, zulke mooie vrouwen gezien die zo goed konden dansen en die zo sensueel waren. Maar dat komt echt van die druk. Je wordt gewoon meteen verliefd op iedereen. Jezus, die ogen. Schrikkelijk. Die drugs op hebt terwijl je je gewoon eigenlijk op een bepaald manier voelen. Maar je wil niet naar jezelf kijken. Ik zat gewoon onder die druk. Maar het camerateam had die dag ook volgens mij al een andere reportage gedraaid, gefilmd. En die waren gewoon dood op. En die regisseur was ook dood op. Dus op een gegeven moment zeiden ze, ja we gaan naar huis. Ik dacht, naar huis, naar huis? Uh, hoezo naar huis? Wat is het nut om nu naar huis te gaan? Dus ik zat echt nog in die auto ik denk, oh, was ik daar nog maar, was ik daar nog maar? maar? Wat ik nog even wil vertellen is, in het begin toen het kwam denk ik, dacht ik echt, oh dit wordt te heftig en ik wilde het niet. Maar op een gegeven moment liet ik me even gaan, en liet ik me, het me gewoon gebeuren en toen was het helemaal gelijk helemaal te gek. In positieve dingen. Ik ben helemaal niet meer objectief op een moment. Nou, op een gegeven moment waren we klaar met filmen en toen zei iedereen dus van ja, we gaan weg. En ik moest mee, want ik reed in dezelfde auto. En toen stond ik er helemaal te stuiteren en ik denk, oh, ik wil terug naar binnen, ik wil terug naar binnen. En toen kwamen we de parkeergarage. En toen hadden we de auto in een verkeerde garage geparkeerd. Dus toen kwamen we kwamen er niet meer uit. Dus ze hebben we daar ook nog eens een keer een uur op straat staan wachten. Op Iemand moest komen om die garage open te krijgen. En toen uh, was gelukkig was die pil uitgewerkt. En kon ik heel rustig in de auto uh, zitten, tukkie doen. En toen hebben we nog bij het techstation een broodje gegeten. <tot>